Nederland heeft afvallei opgewogen. Daar zijn wij piraten. Voor. Want de roverheid moet op retour. Daar zijn wij piraten. Voor. Wij gaan te strijden met volle moed. Daar zijn wij piraten. Voor. Met open vizier naar de burgers toe. Daar zijn wij piraten. Voor. Een kapitein is nodig om ons land te leiden. Daar zijn wij piraten. Voor de weg zal wijzen. Daar zijn wij piraten voor. Met de privacy in de zeilen en vertrouwen aan het roer. Daar zijn wij piraten voor. Eén die ons door stormen leidt. Daar zijn wij piraten voor. De privacy dient gewaarborgd te worden. Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden. Burgerrechten moeten het moet open en inzichtelijker zijn. Iets is pas cultuur als in het deel. Het moet te hervormen zijn. Het merkrecht mag ook eens herzien worden. En dat internetfraudeurs wereldwijd aangepakt worden. En dit is een greep uit onze campagne. En daar strijden we voor. De plank ligt uit. En kom aan boord. En kijk of jij piraat kan zijn. Voor een vrij en blij Nederland. Daar zijn wij piraten. Samen strijden we. Akkoord. Daar zijn wij piraten. Met respect voor iedereen. Daar zijn wij piraten. Voel je veilig en voel je vrij. Voel je veilig en voel je vrij.